Hallo en welkom bij Palsmodel Twijnsdorf. Ik heb hier vandaag een Duitse baan DB65 liggen, in een bijzonder slechte staat. <tacht> een beetje last van mijn stem. Er is hier van alles afgebroken of zit los op de kap, inclusief hier in een van de winddeflectoren en de, het binnenwerk van de locomotief. Um, er zit een decoder op en een geluidste chip. En ik weet nog niet of dat dit werkt. Dus het zal er eentje worden in. Twee delen. Als eerste ga ik uh, met, wat, uh, met wat lijm heel wat losse onderdelen erop zetten. Um, dat ga ik niet helemaal filmen, want dat is meer ja, vastzetten erop houden, misschien nog een wasknijpertje links en rechts en daarna ga ik kijken wat er met de locomotief is. Dus ik verwacht dat dit een beetje een kort filmpje wordt met dit was er mis, nu is het opgelost of ik weet niet wat er is, ik kan het niet repareren. En met een beetje geluk kan ik hem straks een rondje laten rijden op de baan. Ik ben heel erg lang bezig geweest met lijmen, het trappertje zit erop aan beide kanten. Er zitten wel wat lijmresten helaas en de uh, uh, lucht, uh, goh, hoe noem je dat nou, voor de rook, uh, de spoiler zal ik maar zeggen, zit er ook op, uh, niet heel mooi, ook nog lijmresten, maar ja, lijm is, uh, Het was in ieder geval vandaag niet helemaal mijn ding. Uh, maar ik denk, gezien wat hier allemaal bij zit, dat ik, uh, als je dadelijk goed op de baan rijdt, vind ik het eigenlijk wel uh, goed genoeg voor mezelf. De locomotief, um, het aandrijfwerk en alles. Er zit hier een decoder en een luidspreker, jawel. En één los draadje zat er, dat heb ik vastgezet. En uh, ik weet inmiddels dat dit een ASU decoder is, een ASU sound decoder. En uh, ik heb hem kunnen programmeren, dat hij in ieder geval Aangestuurd kan worden. Nou, even mijn laptop erbij, want we hebben licht vooruit en eh, ook achteruit. Stop. We hebben. Ja, het licht kan ook weer uit. Stilstaan. Gasgeluid. Een toeter, een bel, geen idee, geen idee, en dat was het. Dit is de eerste keer dat ik zelf een een locomotief met geluid heb en ik heb ook nog helemaal geen idee of de geluiden die erop zitten kloppen of ik die kan veranderen of hoe dat dit hele ding werkt. Maar ik vind het wel leuk uh, om er eens een keer eentje te hebben met, uh, met wat geluid erbij. Uh, het stond op mijn lijstje om een keer te doen. Ik ben er zelf eerlijk gezegd niet zo fan van. Ik vind het geluid van gewoon het getik van het trein over de baan heen. Dus ik eerlijk ben, mooi en rustig genoeg. Maar ik ga zeker wel eens kijken hoe dat dit het uh, dadelijk doet op de baan. Uh, het enige wat mij nu nog rest is uh, alles weer terug de kap in krijgen. Uh, speaker, decoder, ik heb wat stukjes tape los moeten halen om alle draden te controleren. Uh, als hij uh, in elkaar zit, ik weet dat hij rijdt, alleen uh, ik moet de onderkant vastzetten, uh, wil ik er goed mee kunnen rijden en daarvoor moet de kapper op. Dus ik ga alle onderdelen die ik apart heb gelegd er eens bij pakken en alles één van erin zetten. Uh, koppeling erop, eens kijken of ik iets heb uh, waarmee ik een uh, rondje kan rijden dadelijk. Zo, dat was de Deutsche Bahn BR65 op de baan. Het is een stukje baan waar ik met aankleding bezig ben. Dat is iets waar ik de komende tijd meer aandacht aan wil besteden. Um, ik heb het met name nu gebruikt om uh, te experimenteren. Maar um, ik wil er toch uh, um, wat echt moois van gaan maken. Um, en uh, ik hoop ook dat de volgende stuk baan uh, wat ik aan ga pakken, dat ik niet dezelfde fouten maak. Ehm... Um, ik zou zeggen, laat commentaar achter, like en, uh, en dergelijke. Want hoe meer interacties met de video, hoe beter die gevonden wordt, hoe meer mensen kijken. Hoe meer mensen kijken, hoe meer mensen geabonneerd zijn. En uh, dat houdt het uh, voor mij en waarschijnlijk ook voor iedereen uh, leuk. Dus bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.